rijdt niet. Oh ja, mijn god, ja nu rijden ze het niet. Hallo <laughs> jongens, ja, mijn sluit bij mijn best nieuwe video op mijn kanaal verder kennen. Maar ze zijn ook zeg maar. Really nigga. Waar gooide die bot? om? Hij gaat de bom naar BP. Oh. Hij heeft geen bom. Zo rip hem. eens terug. Oh, ik ga gewoon springen met AK. Wauw, ik kill ook gewoon mensen met 7 AP. Dan ben je wel erg gerekt. Hé. Hey. Goed zo. Hij is low. Met deze. Kijk, nu is hij dood. Leuke sniper dat heb je man. Eentje zit hier achter de deur, bot. Waarom RUSCHE? Ben je dood? Nee, die bot. Waarom RUSCHE? Nee, nee, ik ga ze AABB pakken, kutselen. Oh wat, heb je hem? Huh? Ik snap het niet. Two mentors. Karma. Voor cool, je. Yeah. Ja, oké, okay. weer heb ik mijn assist op hem, what the fuck? Het is een challenge, jongen. Oops. Ik uh, wacht. Eentje CT. Oké, okay, die long is, is low denk ik. Nee. Als ze allemaal naar heet ook fucking niks. Zie je, ze zijn allemaal naar short. Hopelijk <laughs> rijden ze niet, hopelijk rijden ze niet. Oh okay. mijn god, ja nu rijden ze niet. <laughs> Ja, heb... dan moest je maar... Ik heb, ik heb in ieder geval <laughs> nee, een is niet... Mijn vraag zal zoet zijn... of zout, weet ik weet niet. Allemaal... Ik zien. Nee, het allemaal... Een tegenhoud. Nee, hij staat hier te mixen. Oh, ze zijn nog long? Ja. What the fuck? Oh, Wat mijn God. Vlak? Het rotate echt de hele tijd, hè? Ah, ik heb hier komen neus, typus! Nee, hij is verloofd. Hij... Oh, paars gaat ze allemaal rekken. Ja, ik kom met je mee. Dat mijn schieten. Ja, te laat, hij zegt man. Ja, je mag hem hebben. He is in love with the BBC. E. Hun pot houdt echt van midden. Oh, iemand is T-Base. Ja, ze zijn allemaal T-Base. Oh nee, het is A, het is A. Oh, nee, ja, ze er hier drie staan. Wij zijn in C-T, nevermind. Alles is gewoon voor me. Maar ik werd gewoon gehatched iemand had geluk. Hij had Oi, fuck, fuck, wat doe jij hier? Dat wist ik ook niet dat hij daar was, maar ja. Hij ligt beneden. Echt? Ligt nee. nee, hij ligt <laughs> bovenop. Nu moeten we ze ownen. Hij zit er sowieso nog steeds. Want hij dekt waarschijnlijk niet. hij zit hier. En hoe de fuck wist hij dat ik hier kwam? Ik heb hem ingevallen. Wat is ik met de shotgun hier zo? Help me snel. Ik ben dood, te laat. Wauw, niemand helpt me. Ik zeg. Er zitten er twee. Guys, in de. In de. Hoe heet dat daar? Een main waar ik loop. Eén main, Oh, papa, Wat heet het? ik heb een niet gedeelte Ik ben Ik Oh, f***ing hard. Een teammate heeft me aangevallen. Die kun je hij heeft me bijna doodgemaakt. Hoe de fuck wist hij dat ik hier kwam? Kutzooi. Kutzooi, jezus man. Ik word van alle kanten aangevallen ineens. Zit ie. Hij ziet ie. Ja, nu hebben we verloren. Sorry man, sorry. Hebben jullie hulp nodig? Ja, goed. Ah, oh, Guido, vond ik niet aardig. Ik loop bij long en uh, ja. Waar de twee bij. Oh. 3. Ja. Maar hij schoot me niet, ik weet niet waarom. Kut, er komt nou! Dit vind ik niet, nee, dit is fucking naiend. Ja, nou. To hongo. Toonga. Ik heb 8 HP over. Ja, ik ben dood Eentje lower tunnel, low hv, Guido, je kan hem pakken. Dan anders gaan we weer, anders ga ik. geen wapen. Jij wel, Smootje. Ja. Echt? Ja jongens, ik ben meteen de slot ja, ik e Oké. Later, ik ga ja. met hem zo. Maar nu een glitch met DJ's. En dan zal weer wat lopen. What the fuck? Ja. Yeah, yeah, wow. Well. Please shut ready. up. Hey Jay. Weet je dat er ook een zijn van dat liedje? Ze mm. stuurt dat die, die lyrics van dat liedje één voor één naar oh, yeah. iemand toe. Oh ja. Ah, uh, komt iemand via connector 2. Ja. Wow, where are you with the side? connector? Dat ja, het, het connector is, nou ja. Ik like zei connector. Oh, wat? What the fu <laughs> Nee, die zag ik echt niet hoor. <laughs>